Dit zijn Sven en Jonas. Zij gaan vandaag bloed geven op het Bloedserieus evenement in Gent. Uh, 16 december 1994. Merci. Uh. Ik ben nu een medische vragenlijst aan het invullen. Uh, waaronder bijvoorbeeld dat ze vragen of ik een vaccinatie heb gehad, of ik onlangs naar het buitenland ben geweest, uh, of ik zwanger ben. Ik ga nu naar de arts en die gaat zien of ik wel degelijk bloed mag geven. Ik ga mijn vragen stellen en mijn bloed controleren. Ja, alles is goedgekeurd nu, dus ik mag eindelijk bloed gaan geven. Dus uh, nu naar beneden gaan. Het is uw eerste keer dat je bloed geeft? Ja, een eerste keer. Uh, vorige keer ben ik ook geweest, maar door omstandigheden mocht ik geen bloed geven. Dus, uh, ik ben wel een klein beetje nerveus, maar het zal wel goed aflopen zeker. Staaltjes voor controle en mijn zakje en uh, nu nog wachten tot er plaats is om uh, bloed te kunnen geven. Ik ben nu al eens een keer bloed gaan geven, maar het is nog wel een tijdje geleden, dus ben ik ben weer wat nerveus. Zo zullen we zien. Het is gedaan. Nu even wachten op een verband en dan kan ik weer weggaan en is alles gedaan. Oké, okay, merci. En bedankt. Kijk, graag gedaan. Houd me zakken vol. Ik vind het gewoon mee. Oké, okay. ja, we komen juist terug van bloed geven. Dus we hebben onze goodie bag gekregen. En er steekt van alles in. Oh, de suikerwafel. Bliksem bier. Deo. Kun jij wel gebruiken? Schamper. Schamper. Tip, Francisco en Ja? Je krijgt er een vergoeding voor, Is dus echt... Mensen, komt bloed, geef het dus echt nog plezant. Het duurt niet lang. Nee. En uh, nou, uiteindelijk. Je moet er niet veel voor afgeven. Je krijgt er zelfs nog iets voor en je helpt heel veel mensen.